We zijn bij het CIO in Rotterdam. Kijk allemaal, ja? Ze zwaaien, braaf ja, oké. Okay. Uh, we gaan naar binnen. Ik ben er nog nooit geweest. Ja, ik ben wel op de Rotterdamse Manege geweest, maar nog nooit op CIO, dus ik ben heel benieuwd. Daar nog op kip. Nou, ik wil op zo'n ding. Zullen we dat zo even doen? Ja. Kunnen we eerst even... Een oplichtje gooien. Ja, je mag zo. Zo. En op het CEO is er voor ieder wat wils. Je kunt zelfs aan de nieuwe sport beginnen. Binnen het paardrijden. Jij komt snel op een paardje. Ah, ik kan alleen niet achteruit. Oh, oké. Okay. Dan moet je even omdraaien. En ze draaien eruit Als je kunt zien, zitten wij lekker in de vichten. Tess is al bezig hè? met de startlijst. Ja. Tess zit er al klaar voor. Maar kijk, ik heb, ik heb hier ook Bella een streepje onder gezet. We gaan zo kijken naar de eerste combinatie, dat is Sibbe Kramer op Hestia. Hij kan elke seconde binnenkomen. Kijk, daar komt hij. Hij heeft zojuist de bel gehad. Ik krijg die 45 seconden om naar NS1 toe te rijden. Ondertussen sta ik hier lekker nat geregend te worden. We gaan nu kijken naar de eerste combinatie van de barrage in de klasse M van de Zuid-Holland Cup Lijkt mooi foutloos. Kavia. Door je kavia? Ja. Nou, eigenlijk is het een dode kat, maar ik vind het een dode kijk. Je hebt twee van die oogjes erop. Ja, ja zo gek. Keer voor half uur voor Nou, moet, moet ik gelijk beginnen met de eerste vraag? Je mag, wat je wil. Nou, wat zou je meenemen. Je mag één ding meenemen, wat zou je dan meenemen naar het eiland uh, Een goed spannend boek. Een goed spannend boek. Ja, en ja, daar moet dan je ook nog over leven, hè? Ja, maar ja, ik, ik kan papier opeten. Oh ja, ja, En dan doe ik zo water doe ik in een kokosnotenschelp en dan doe ik dat in de zon. En dan ga ik de damp opvangen en dat ga ik opdrinken. Oké. Okay. Ik heb erover nagedacht. Oh omdat jullie Cookie weg hebben gedaan, zouden jullie een nieuwe sponsor voor Koekie willen We Weten we nog niet zo goed, want ik wilde, we hebben heel lang hiervoor voor Cookie een Shetlander gehad, maar die ja? werd heel eigenwijs, omdat die ja, hij werd gewoon heel eigenwijs. Uh, dus die is toen naar een manege voor gehandicapten gedaan, en ik twijfel nu een beetje of oh. ik misschien twee Shetlandertjes neem gewoon voor de gezelligheid. Ja? Maar ja, als het dan, stel je voor dat de stal heel vol raakt en het wordt koud in de winter, dan moeten ze buiten in een stalletje staan. dan vind ik het ook weer zielig. Oh ja. Ik zou het wel heel graag willen, alleen en mijn papa vindt het ook wel goed, maar mijn mama die niet zo. Nee. Als je de laatste dag op aarde zou zijn en daarna naar Mars gaat ofzo, wat zou je dan niet doen? Nou, mensen, de uh, uh, laatste dag op aarde, dan zou ik... Uh, ik zou met mijn paarden naar het bos gaan. Ja? Dan zou ik daarna heerlijk comfortabele kleding aantrekken. Ja? En dan ga ik daarna met al de familie barbecue en in de tuin zitten. En dan is het goed. Jij ja, is het al goed? Ja, dan is het goed. Oké. Okay. Dan kan je emigreren naar Mars. Ja, dan kan ik emigreren naar Mars. Naar Mars ook nog. Ja? Zou er niet een planeet zijn met alleen maar paarden? Zo, dat zou wel Unicorn zijn. Unicorn Planet. Oh. Oh. Dat is toch wel Dan gaan we daar toch wel naartoe hè? Ja, daar gaan we naartoe. Ja. Hoe kom je aan die blauwe plekken hier? Nou, uh, Halloween kwam op schoot van een grote hoogte. Dus ik heb nu mijn jukbeen gebroken. Hier zit zo een breuk in. Oh. En moet dan maandag. maar het doet, ja, doet wel pijn, maar het yeah. doet niet mega veel pijn. Yeah. Dan moet ik maandag naar het ziekenhuis, naar de kaakchirurg. en die gaat dan kijken of hij het mooi dicht kan maken. Okay. En ik heb ook allemaal blauwe plekken en schaafwonden en deze arm doet heel veel pijn. Maar verder uh, gaat het wel goed. Verder gaat het nog goed. En ik heb ook gewoon gereden en het ging alweer veel beter dan de vorige keren. Er blijven altijd dingetjes die net even wat mooier kunnen of net even wat beter. Maar ik was eigenlijk heel erg bevrokken. Ik vond het alleen een beetje jammer van de punten, want die waren niet zo heel hoog. Maar uh, ik ben echt benieuwd wat er ook op mijn protocol staat. Yeah. Nee, maar straks pas de ik dus. Oh. En ik wil kijken of ik zo'n hele mooie strik kan scoren. Ik zo. wil heel graag zo'n mooi, niet zo'n standaard strik, zo'n ja. oranje of zo'n rode of zo'n witte, maar zo'n mooie met CIO Rotterdam. Oh dat, ja. Ga kijken, zoals wij van Chupin hebben zo. Woe. Ja, zo'n hele mooie grote die je ja. Dan ja, ga ik dat ga ik proberen. Of het dat lekt. En zou je nog een veunetje op stal willen hebben? Een veunetje op stal? Ja, die start. je dan zelf kan opvoeden. Weet je wat ik een beetje jammer vind? Ja. Wij zijn vergeten om met Barino en Olili een veuletje te maken Want Barino is altijd dekkers geweest, tot zijn 24 heeft ook heel veel veuletjes gemaakt. Oh, en, toen hij... en toen hebben we hem gecastreerd omdat hij met pensioen ging. En toen zijn we vergeten om een veuletje met Olili te maken. Dat had ik heel graag gewild. Ja. En ik zou het ook wel cool vinden om een keer een veuletje te fokken. Maar ik denk dat dat het coolste is als je de merrie van jezelf is, zeg maar, Want dan is de ja. veulen ook van jou. Eigenlijk is dat best wel gek, ja. want dan heb je een hekst en je laat je dan een veuletje maken, maar dat veuletje is niet van jou. Dat is eigenlijk heel gek. Ja. Want de merrie krijgt het veuletje en daar is dan het veuletje van. Dus ik denk dat ik gewoon een keer een goede merrie moet nemen en een mooi veuletje moet vangen. Dat vind ik wel leuk. Ja. Wij hebben één veulenstal bij ons. Kun je een tussenschot tussenuit halen, dan wordt een heule groot en daar kunnen ze dan in. Ja, dat hebben wij ook gestorgen. Ooit een keertje. Ooit. Ooit. Ooit. In de verre toekomst. Uh, dankjewel dat je wel, Ik vind het wel echt originele vraag. Ja. Hij zegt ja, iets of, anders kijk, dan... Uh, niet zo van, ja, wat wil je liever dressuur uit of uh, ja. springruiten? Nou, dat is gewoon makkelijk, of, want of, je doet nu dressuur. Ben je tevreden met wat je net hebt gedaan? Ja, dat... Ja, daar ik... ben ik heel tevreden over, ja. Ja. <laughs> maar dat weet ik ook als het slecht zou zijn Ik ja. ja. vind dat toch leuk om hier te zijn. En het uh, is ook niet standaard, heb je liever een hengst of een merrie of vind je liever een bondpaard of een zwart Dat zijn super ja. originele vragen. Hier hebben we Tamara Klop, de winnaar ja. van de M-rubriek. Okay. Zo gaat ervoor! Wow! Oh ja, en die bij de ja. We zijn al bijna klaar, joh. Dat is wel leuk om te, om te vertellen over die zender dat ze nog helemaal niet zo heel oud is. En nu al in het 1,50-kwartier. Dat vinden wij wel knap. best snel. Nu gaat ze richting de dubbel. Is ze nu al? En de tijd gaat ze niet halen. Nee. Tessa, hoeveel moeten er nog? Laat het houden op veel. En wie staat er nu aan de leiding? Voeddubbelda. En tweede? Ook iemand van Nederland. Oh, dat de is goed. Dat is een goed tip. Oh, en derde? Dat weet ik niet. Oh, dat weet je niet. Je bent alles aan het bijhouden daar. Alleen in Nederlanders. Goed zo. En onze Kim die zit er dichtbij om te filmen. Die uh, is van het filmen vandaag. Uh, ja. Die bekraam heeft net ook in het 1.20 en 1.30 aan de Zuid-Holland kut gereden. En nu rijdt hij ook gewoon even het 1.50 mee dat is op wel mooi. Ik ben niet redder. Ik ja, niet de Ik ben niet dat Ik ben niet redder. Ik ja. ben ja? niet redder. Ik ben Ik ben Els Miek en ik ben van JRS en wij zijn uh, distributeur van Springer en uh, ik heb een cadeautje voor je meegenomen, Tess. Ja. Oh, De Flexside Wauw! Het is echt mooi. Jullie zijn er Ja, zeker. Wat Echt. een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 hier erin zitten en daarnaast kan hij dus ook nog zo bewegen want hier is een soort van kleine ketting zit erin dus daarmee zijn ze en extra veilig maar ook extra goed voor je ja voor je knieën en je hakken je gewrichten Oei, dat is super. Ja. Dat is cool. Ja. Hier, neem maar. Nee, neem maar. Neem. Oh, je hebt nee. het zakje? Ja, nee, neem maar. Kijk, um, Kim heeft het koud. Dat oh, heeft ze net allemaal weggenomen. Ik ja. weet niet, want dames zitten onder het zakje. En die is nu ingebouwd, zeg maar. Ja. Die jas is gedaan ja, hier, vandaan, ja, hele, jongens. Ik vind het hele lekkere jasjes Steven heeft ook heel koud, die zit in de deken. heb je eigenlijk aan? En Daan staat nu gewoon te vernikkelen. Ja, oh. ik Dat is dan wel weer lief van je. Nou, ik heb een paar vraagjes voor je. Oh um, jee. Wat zou je doen als je de laatste dag op de aarde was en toen je daarna naar Mars ging? Wat zou je dan op de laatste dag doen? Ik had serieus paardenvragen. Maar daar ben ik wel op ingesteld. Wat zou ik doen? Um, ik zou sowieso al mijn honden, katten, paarden echt mega knuffel geven. En mijn ouders en mijn familie natuurlijk. En ik zou nog een hele grote zak patat eten. Want ik hou van patat. En dat op Mars hebben ze geen patat, denk ik. Nee, ik denk ik ook niet. Ik denk dat het dan zo rond zweeft. Ja. Van Waar is mijn patat? Nou? Dus uh, lekker patatje eten en iedereen griffen. Ja. Als je naar een onbewoond eiland zou gaan en je mocht één ding meenemen, wat zou je dan meenemen? Een camera. Een camera? Ja. Om te filmen. Ja, om te filmen. Met wifi dat ik het door kan sturen naar, naar de bewoonde wereld. Ja, maar... Dat is een moment je richting maar op een eiland ziet ook niemand je en je hebt eten je hebt drinken nee want dat is daar niet oh dan zou ik uh, eten meenemen denk ik en wat zou ik wat veel drinken ja ik mag maar één ding meenemen nou eten dan eten dan ja Weet je hoeveel wedstrijden je ongeveer begonnen Oh, gewonnen? Oeh, yeah. dat weet ik echt niet. Ik rij al vanaf mijn zevende paard, dus dat is oh. echt al heel lang. Maar. Ik weet ook niet hoeveel. Nee, tien of zo? Niet nee, heel veel. Jawel, meer toch? Weet ik. Nou, super knap. Als je ouder bent, dan heb je er vast wel meer. Ja. Maar ik, ik weet eigenlijk niet. Nee, je telt ze niet meer op? Nee. nee. <laughs> Wel mee hoor, maar wel een hele leuke mensen. Ja. Nou, ik wil je eigenlijk een keer uitnodigen om bij ons op Corona te gaan springen, omdat jij springen. Ja, springen. Omdat jij een dressuurruiter bent en dan Maar ik, ik ben heel erg dressuurrijder, ik kan ja, niet springen. Niet ik. Dus dat ik je dan gewoon les ga geven op zo'n niveau ongeveer. Iets lager mag dat ook. Nee. <laughs> maar wel als jij mijn les gaat geven. Ja. Oké, okay, bij deze ja. Dan gaan we snel op je afspreken. Goed idee. Mag ik jou nu ook een vraag stellen? Ja hoor. De ongewone eiland of Oh. Wat zou je meenemen als je naar een ongewone eiland gaat? Ehm... Um... Je moeder. moeder. <laughs> Zie je hoe moeilijk, Een moeilijke vraag die jij me hebt gesteld? Eten. En, en nou ik, wat als je nou ik, moet ik, drinken? Nou, dan pak ik zo'n kokosnoot. Nee. Dan hou ik water, dan laat ik me koken in de, ja, in, de, in de zon. Dan kan ik het zo drinken. Oké, okay, is goed. Dus is een ik. Zo, heel slim. Ja. Nou, dan kom ik snel een keer langs, ja? Ja, goed idee. Hey. Hier is je jas niet meer. Iedereen noemt dit mijn dekbed. Maar iedereen is jaloers, iedereen heeft koud. Behalve. Ik! Het is gewoon zo... Lekker warm. En bij het model stond het zo. Heel mooi getailleerd. Toen kreeg ik hem binnen. Het was zo. Was wel niet <laughs> maar het is wel lekker jas. En In de innen is zo hoog dat je de rijder niet eens kan zien. We gaan nu naar de drie sprong. Hij is nog steeds foutloos. En hij blijft foutloos. Oh. En dit was het CEO in Rotterdam. Inmiddels is de avond gevallen. De lampjes zijn aan. En we gaan weer naar huis toe. Vond je ervan, uh, Steve? Ik vond het leuk. We zaten goed. Alleen uh, het weer zat niet helemaal mee. Het was een beetje koud. Maar de, sp de sport was weer leuk om te zien. En ik Vooral, het? Oh. Ik het. Ja, vooral. vooral het springen. Vooral het springen. En Chris? Uh, het springen was super leuk. We hadden een hele goede plek. Het was wel een beetje koud. En de catering in de VIP-ruimte uh, had ik uh, die, uh, had beter gekund. Tess, voor jullie ervan? Leuk! Uh, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie je heel graag bij een volgende video. Vond je hem leuk? Dan duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ik zie je heel graag morgen, denk ik. En anders volgende week zaterdag. Doeg!